Ben je zwanger en ga je binnenkort bevallen, hier in het Hagen Juliana Geboortecentrum leven wij gewoon de zorg die je nodig hebt. Wij merken dat er door de coronacrisis angst is om in het ziekenhuis te bevallen en dat is niet nodig, want hier kun je zoals altijd veilig bevallen. Er is op de afdeling voldoende plaatsen, voldoende personeel. De afdeling is 24 uur per dag open en we treffen alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen die nodig zijn. Boskundigen uit de regio en de gynaecologen samen leveren goede en veilige zorg, zoals we dat altijd doen. Of het nou gaat om een medische bevalling of een bevalling met je eigen boskundige, er is dus absoluut geen reden om een andere keuze te maken voor de plek van je bevalling tijdens de coronacrisis. Ook je partner of één begeleider mag bij de bevalling aanwezig zijn. Er is wel een aangepaste bezoekregeling. Kijk hiervoor op de website. Als je klachten hebt tijdens je zwangerschap, is het belangrijk dat je dit direct meldt bij je hulpverlener. Stel dat alsjeblieft niet uit. Alle echo's en controles die nodig zijn in de zwangerschap worden gewoon nog gedaan. Laat je partner tijdens controles wel thuis. Hij of zij mag dan telefonisch of via videobellen aanwezig zijn. Dus ga je binnenkort bevallen? wees dan welkom in het Haga Juliana Geboortecentrum. Blijf niet weg vanwege de coronacrisis, dat is niet nodig. We staan dag en nacht voor jullie klaar.